Goedemorgen en leuk te kijken in deze nieuwe weekvlog. Is het samen met de moeders en de hondjes in de auto? Want we zijn onderweg naar stal toe. Blondie heeft gisteren de tweede band van de gehad. En die moet ochtends gestapt worden, en er verband moet er afgehaald worden. En dan moeten we even kijken of het geen heftige reactie heeft. Je hebt haar gewassen, je hebt de beentjes geschoren. Dus het is er helemaal clean. Is dat beter? Ik ben nu met haar 13 minuten aan het stappen. Zullen we nog eventjes en dan mogen we weer terug naar huizen. Ik ben ja, Blondie aan het stappen grazen. Dat moet ook gebeuren, twee keer per dag gewoon Blondie. ouw. Volgens mij gaat het best wel goed met hè. Gisteren is er ook een paar vreugelsproentjes na nog maar. Dus uh, volgens mij gaat het hartstikke goed Alles liep vandaag een beetje anders dan dat we verwacht hadden. En vandaag is het de laatste keer dat Blondie behandeld moet worden met eieren Alleen Tess zou meegaan en die zou eerst ochtends nog even op het strand een galoptraining doen. En helaas ging dat niet helemaal zoals verwacht. Met als gevolg dat ze veel te laat terug zouden zijn. Dus toen moest ik alleen en nu werd het een beetje laat. maar het maakt geloof ik niet uit, want volgens mij zijn we nog niet aan de beurt, dus dat is niet zo heel erg. Maar goed, vandaag dus hopelijk de laatste dag, uh, of de laatste inspuiting. Met Blondie gaat het goed door, maar het zou wel fijn zijn als het zo meteen helemaal klaar is. En ze weer op mag gaan bouwen, en dat alles nog voorbij is. Dus Blondie, geen gekke dingen doen, alsjeblieft. Een hele morgen Ik ben samen met Blondie aan het grazen. Ik loopt nu iedere dag hetzelfde rondje ongeveer. Want ze is natuurlijk nog steeds kreupel. Ze heeft de laatste eye behandeling gehad. En nu is het dan drie weken stappen. Hoep, hoep. Nou ja, niet heel fijn. Maar ook niet heel erg. Maar deze week staat op de planning. Normaal ik zou ik zeggen een saai week. Want Blondie kan alleen maar stappen. Uh, maar ik ga naar België toe, heel gaaf, ik ga mee samen met Snet en Lianne en ik weet niet of er nog iemand anders meegaat, we zien dat wel, Londen is toch zo zoveel bewegen en dan hebben we hebben daar een internationale crosswedstrijd volgens mij, dus uh, daar ga ik heen, Ho oh ik mezelf hem zelf slaan, ik wou eigenlijk zo in beeld hebben dat ik, ja oké, dit is wel heel gaaf, huh, ik was natuurlijk wel een keertje met Bram mee geweest. En nu met uh, Jeanette en Lianne. Heel gaaf. De laatste week van de vakantie. Volgende week kom ik weer naar school. Geen zin in. Dus dan ben ik gewoon woensdag en met zondag weg. En ik mag gewoon filmen daar volgens mij. Dus dan ga ik jullie ook meenemen. Maar eerst nog even een paar dagen thuis. Het is vandaag zondag. Dan hebben we maandag en dinsdag nog. En dan woensdag gaan we weg. Ja, we. Ik. Ik ben hier samen met Johnny. Kijk. Wat een kunsten Die heb ik gemaakt. Oef, dit is een uh, Ik heb knotjes gemaakt van het Het ging niet heel goed, maar ze zijn redelijk te doen. Ik ga nu even poetsen en Johnny heeft zo'n trajeur wedstrijd ja, samen met je net. Maagrijtje, Drie paarden volgens mij. Ja, of twee. Ja geen idee, ja. maar vandaag in ieder geval deze. Hij is ook leuk. Dus ik heb hem geknot en heel poetsen. En... Zo, samen en dan gaan we rijden. Nederland. Zij heet Joop. <laughs> Joop. <laughs> in de two-star. Ready to go. Simone Tranfa for Italy. She's riding Fanny Aurora de Nepini. Ik het In de ultster is de volgende Amazone Jeannette Chardon voor Nederland. En zij bereidt oh. Iperta. Iperta. Wat een naam. Laat ze er extra leuk op staan. Oh, oh, oh, nee, dit is te heftig hoor. Oh, doei.